Mijn naam is Jasper Kunselaars, geboren in Tegelen, ooit een dorp onder de rook van ijzergieterijen, sigarenmakers en dakpannenfabrieken. Als kind uit een arbeidersfamilie kregen mijn zusjes en ik de kans om door te leren en ons verder te ontwikkelen. Dankzij bevlogen leraren werd ik me al vroeg bewust van de wereld om me heen en het belang van gelijke kansen voor iedereen. Zo kwam ik op jonge leeftijd bij de PvdA terecht, voor mij dé partij die staat voor de gewone Limburger. Die staat voor de mensen uit het dorp waar ik geboren ben en de gemeenschap waarin ik leef. Samen werken om het leven beter te maken. Juist in deze moeilijke tijden is dat hard nodig. Met stijgende energiekosten, kosten voor eten, huur, kleding. En dat in een periode waarin een betaalbare huur of koopwoning al bijna niet te vinden is. Het water staat veel mensen tot aan de lippen. En dat vraagt om actie. In Provinciale Staten zorgen wij voor financiële steun voor de Voedselbank, de Kledingbank en Stichting Leergeld. Zorgen wij voor energieonafhankelijkheid en goed geïsoleerde woningen. En investeren we in steden en dorpen, zodat jong en oud hier kunnen blijven wonen. Met de PvdA ga ik voor een Limburg dat sociaal is voor iedereen. Jij kunt mij daarbij helpen door bij de Provinciale Statenverkiezingen te stemmen op de Partij van de Arbeid. Stem 15 maart. PvdA, Stem Jasper Kunstelaars.